Hoi Mimi. Hallo, Mimi heeft een nieuwe look. Ik ben vandaag Bonnie Tyler, haar dubbelganger. We gaan het over mobiele telefoons hebben. Een nieuwe studie zegt dat mobiele telefoons gevaarlijk zijn. Ik weet het niet. Jij? Klopt, ik was ook verbaasd, maar dat is niet de uitkomst. Het is een dik rapport van het Frans Nationaal Agentschap voor Gezondheid en Veiligheid, ANSES, en beschrijft de elektromagnetische straling in Frankrijk en hoe deze door antennes en mobiele telefoons geabsorbeerd kunnen worden. Wat betreft mobiele telefoons is de conclusie dat mensen die de telefoon tien jaar lang elke dag 30 minuten of meer gebruiken, een groter risico hebben op bepaalde hersentumoren zoals gliomen. Niet echt geruststellend en ik bel veel, dus ik maak mij enorm veel zorgen. Hoe voorkomen we dit? Wat kunnen we doen? Allereerst bewaar afstand tussen de telefoon, de zender van de golven en je hoofd. Dus de handsfree free set? Kijk een demonstratie. Annie Pujot is terug en helpt Miriam Weil. Ja, de handsfree set, een van de beste manieren om ons te beschermen. Een andere manier is om de straling van onze mobiele telefoons te verminderen. Er zijn de afgelopen jaren anti-stralingsproducten op de markt gekomen, zoals een hoesje voor de telefoon of een patch die je op de telefoon kunt doen. Het vonnis van ANSES over deze producten is niet helemaal overtuigend. Dus de patches werken niet? Niet in het verleden. De patches waren nutteloos of ze maakten het erger omdat de telefoon nu ineens meer straling moest afgeven. Verschrikkelijk. Maar sindsdien is alles veranderd. Ik heb dit weekend deze nieuwe patch geprobeerd. Deze patch wordt op de achterkant van de mobiele telefoon geplaatst. Waar kun je het kopen? Online voor 29,90 euro. Beetje prijzig, maar het vermindert straling met 99%. Afhankelijk van het model, vermindert de patch de straling tussen de 70 en 90%. Ik heb ANSES gebeld en gevraagd, wat is dit product? Is het een scam? Nee, geen scam. Het lab dat de test deed op de vermindering van straling hetzelfde dat ANSES gebruikt. De experts van ANSES waarschuwen dat de patch de accu sneller kan laten leeglopen en dat de telefoon een slechtere ontvangst kan hebben in gebieden met al een slechte dekking. Ik vind het niet erg dat ik in bepaalde gebieden een slechte ontvangst heb. Zonder de patch kan een telefoon in een gebied met slechte dekking duizend keer meer straling afgeven. Niet dubbel of tien keer meer, een factor van duizend. Dus in een trein, tunnel of lift, blijf weg van je mobiele telefoon. En geen gsm aan kinderen geven. Absoluut. Geen mobiele telefoons voor kinderen jonger dan 12. Er is een aanbeveling van ANSES. De motivatie is dat de schedel van kinderen kleiner en dunner is. Straling richt dus meer schade aan. Bedankt Mimi. En ik wil die patch hebben. Bedankt Miriam Weil.